De Lijze presenteert goed en goedkoop koken met de kleine leeuwtjes. Zoals pasta voor bijna nada met groentjes, Bloemkogaren in melk. Spekjes bakken. pasta koken, eruitjes erbij. Alles mengen en klaar. Smaakt goed, doet goed en is goedkoop. Voor die prijs kies je elke dag. De Lijze, mee met het leven. Ontdek meer kleine leeuwrecepten voor minder dan 3 euro per persoon op de lijst.be.